Na beschouwing van uh, DVS tegen Staphorst. Bijzondere wedstrijd, uh, DVS een hoop kansen, maar uiteindelijk 1-1. Uh, Peter, wat is jouw uh, verhaal? Laten we beginnen bij de eerste helft. Ja, ik denk dat iedereen heeft gezien dat we natuurlijk oppermachtig waren. Uh, zij tegen VVSB nog wel druk vooruit te zetten, zeg maar, in de eerste opbouw bij VVCB. Uh, Nou, Daar zijn we eigenlijk te goed voor, denk ik. Uh, dat hebben ze niet gedaan. Dus wel een paar keer, maar dat voelde we ons vrij makkelijk onderuit. En... Ja, je ziet eigenlijk dat we in staat zijn om uh, zo oppermachtig te zijn aan de bal, de bal lang bij ons te houden. We hebben diepte in ons spel, we hebben de, de wisselpaas, de crossbal en daar uh, met Lopers eromheen creëren we ons een aantal hele goede kansen. Uh, terecht 1-0. Uh, ja, misschien moet je de eerste helft wel uitlopen naar, uh, naar 2, 3, 4, 1. Uh, dat gebeurt niet. Nee, eigenlijk maar één kans in de, in de eerste helft uh, voor Stappos en één kans in de tweede helft. En, uh, ja. Hoe, hoe verklaar je zoiets? Ja, nou ja de kansen. Maar als je kijkt, ze zijn bij, nagenoeg niet bij onze goal geweest. Uh, ik vond ook dat we dat heel goed voor elkaar hadden. Op het moment dat we balverlies le le le leden, zeg maar. Gelijk druk erop. En uh, hun laten handelen. Uh, dat was erg goed voor elkaar. Waardoor we eigenlijk in de eindfase helemaal niet in de problemen kwamen. Ja, dan uh, kan er altijd een keer een momentje zijn. Uh, dat gebeurde ook. Uh, zijn we nog best wel wat kopkracht, zeg maar. Daar gaan die grote jongens mee. Uh, dat was ook nog, ook nog wel even benoemd. Maar uiteindelijk zijn ze daar ook niet gevaarlijk uit geweest. Omdat ze ook bijna geen kans hebben gehad om daaruit te, tot scoren te komen. Maar ik wil het helemaal niet over stappels hebben. Ik wil het over onze eigen uh, spel hebben. Ik vond dat we echt fantastisch hebben gespeeld vandaag. Eerste helft, tweede helft. Oppermachtig waren. Kansen gecreëerd te hebben. Misschien de tweede helft iets meer op zoek hadden moeten gaan naar diepte in ons spel. Dat was wel veel de crossbal. Uh, maar ja, uh, en dan kijken of we met lopen eromheen uh, uh, mensen vrij konden krijgen. Het is wel een aantal keer gelukt. En met Vinnie nog een paar keer een goede bal afleverde, 16 meter in. Quincy die zijn eigen man uit speelde, wat uh, creëerde. Ja, ik, bedoel, ik heb ze niet geteld. Ik, ik denk wel dat we echt wel 15 honderd uh, procent kansen hebben gehad. Ja, en, en deze dag scoren we uh, vijf keer, nu uh, één keer. het is natuurlijk een andere tegenstander. Ja, nou ja, vorige week was het ook lastig. Ze ja. speelden eigenlijk uh, misschien inhoudelijk iets minder goed. Ik vond dat we nu aan de bal beter waren, wat langer de bal hielden, wat betere keuzes maken aan de bal. Uh, maar toen hebben we ook heel veel kansen gehad tegen Ajax. Uh, ja. gaat er uiteindelijk ook eentje in een penalty. Uh, ja, dat was zo vandaar ook uh, uh, misschien wel het moment ja. om om uh, um, ja, drie punten hier te houden. Is dat ook een? Zijn er vaste afspraken over wie? Ja, ze nou, de Ali, Ali, Ali heeft natuurlijk... gewoon ook de, de, de laatste vijf genomen en alle, alle ja. vijf erin. Maar ja, die, die was er al uit. Dus ja. daar, uh, dat spookt nog wel even door mijn hoofd. Uh. Op zich goede penalty, maar als de één man van Staphorst de man van de wedstrijd was, dan was het wel de doelman denk ik, want hij uh, heeft ze echt wel uh, ja. zes zeven momenten gered denk ja, ik. Ja, ik denk dat ze het zelf ook wel beseffen allemaal. Uh, Kijk, heel zuur en heel vervelend dat het 0-0 of 1-1 blijft. Maar het, het voetbal wat we spelen, ik word daar zo blij van. Uh, zo oppermachtig, uh, zoveel kwaliteit, zoveel kansen creëren. Ja, en dat dan een penalty in ingaat of, of, of een schietkans erin gaat, ja, daar heb je niet zoveel invloed op. Uh, ik denk dat het ook lastig is om te trainen, misschien moeten we eerder afdrukken. En een aantal momenten dat we toch, zeker de eerste helft, uh, toch nog een keer een kap en nog een en nog een. En, uh, terwijl we misschien al de bal hebben klaar liggen om, uh, om in ieder geval af te drukken, de bal naar de, tussen de goal te spelen. Uh, nou, moet maar eens naar kijken. Ja, het is ja. nog vroeg in het seizoen en uh, we moeten ja. wat dat betreft het ritme vinden. Volgende week naar, uh, naar Friesland tegen Harkemase Boys. Ja, dat is altijd natuurlijk ook wel een, een bijzondere of een mooie wedstrijd op natuurgras. Uh, ja, hoe kijk je daarnaar? Ja, de. Pff, ja. Daar ben ik nog niet mee bezig moet ik eerlijk zeggen, dit moet je eens eventjes uh, een plekje krijgen. Uh, maar wat ik al zei, ik, het, uh, ja, ik ben ook gewoon een, een, een liefhebber en uh, ja, we doen zoveel dingen goed met elkaar. En het is allemaal zo duidelijk en we, we, we zijn bereid om, om, om meters te maken, om te knokken voor elkaar. Heel veel tweede ballen pakken we op omdat we daar uh, uh, uh, energie in stoppen zeg maar. En daar hebben we 90 minuten lang kunnen en blijven doen, hè. ook dat, hè. We zijn, het ziet er gewoon hartstikke fris uit. Hè, want het is altijd moeilijker om aan te vallen en veel mee te maken en dan verdedigen, uh, maar we hebben het eigenlijk vanaf uh, minuut 1 tot minuut 90 volgehouden met elkaar, uh, hoog niveau gehaald met elkaar. Uh, nou ja, dat blijft ondanks het, de, de, het gelijke spel blijft dat met name beklijven bij mij en hangen bij mij. Uh. Laten we daar uh, moed uit putten, genoeg kansen. Maar uh, als we ja, dat zo volhouden. Ja, maar vanuit goed voetbal. Juist. Organiseerd ja. voetbal en duidelijkheid. Uh, nou, daar da, da, da hoop je als trainer op. Uh, maar ik vind dat we dat eigenlijk best wel snel voor elkaar hebben gekregen met elkaar. Dat zag je eigenlijk al in de voorbereiding vrij snel. Uh, ja, we geven er gevolg aan. Dus uh, prima, leuk. Vast houden ja. Peter. Volgende week Master Boys, dankjewel. En uh, tot dan. We gaan zien jongens. Fijn weekend.